Dit zijn waarschijnlijk zondagscholplaten. Ze komen uit 1905. Sommige. En de drukker bestaat nog, Nelson en Sons. En we hebben de 55. En wat heeft de taxateur ja. geteld? Drie euro euro per Ongeveer. Wij ja. blij? Jullie blij? Ja. Ja. En hopelijk Dorcas dan ook nog een beetje. Het is een speeldoosje van de oma van mijn man en dat blijkt dus wel uh, van eind 19e eeuw te zijn en het is een speeldoosje met, een... zal ik het laten aandoen? Ja. Ja. Hij gaat vanzelf dicht als het, ja, ja, hij moet vanzelf dicht gaan. Mijn man was een gek op. die liet het bij de kleinkinderen wel eens afspelen. Dat leuk. En nu, ja. wat, wat, wat, wat nu de taxateur dit heeft gezegd, wat gaat u ermee doen? Dat ga ik met mijn kinderen bespreken, want dit is een verrassing, dus dat weet ik nog niet. Nou, ik heb een collectie Engelse tennisplaatjes van het uh, sigarettenmerk uh, Players. Die gaven in de jaren 20 van de vorige eeuw gaven ze een wijnpakje sigaretten, een sportplaatje. Ik heb Deze collage uh, heb ik dus op rij. Het begint met de service en alle slagen komen aan bod. En hoe komt u hier aan? In een heel klein rommelwinkje bij een heel leuke alternatieve man uh, ging en wij naar binnen deden en daar hing het aan de muur en wij tennisten toen nog en mijn vrouw was er gelijk verliefd op, uh, niet op mij maar op het. <laughs> En al de spelers die hier afgebeld staan, er staat ook een kleine beschrijving bij, zijn of Davis Cup spelers of Wimbledon winnaars van die tijd. Als ik het ooit zou willen verkopen, moet ik het op de Engelse markt verkopen, want in Engeland spaart men nagenoeg alles. En er zijn denk ik heel veel liefhebbers voor. Dus, maar ik, ik vraag me af uh, wat de taxatie is. Wat, wat denkt u als een inschatting mag maken? Nou, ik heb er toen 150 gulden voor betaald en nu uh, ja ik, ik, ik denk aan het dubbelen in euro's. Ik denk toch wel 300 euro's op pond, uh, ja, of ponden eventueel. Uh, uh. Als taxateur kijk je als allereerste wat er voor je ligt. Kijk is het allerbelangrijkste. Uh, en daarna pas, uh, op basis van wat je ziet, op basis van een datering, op basis van een herkomst, uh, probeer je te komen tot een uh, schatting. Dus we, uh, we nemen daar ook altijd uh, in mee de conditie van een stuk. Nou, wij kwamen niet met hele hoge verwachtingen binnen, maar we hadden toch gedacht dat we dat onze twee uh, voorwerpen iets meer zouden kunnen opbrengen. We wilden ze niet eens verkopen, maar we wilden gewoon de waarde weten. Die weten we nu. En uh, het uh, is zo'n 200 euro op zijn hoogst, terwijl het 150 op. Dus die waarde is bijna hetzelfde gebleven. Maar we zien wel, en uh, we haal hem lekker naar de muur. En uh, nou, we hebben een hele leuke dag.